Als vliegtuigpassagier kun je te maken krijgen met een staking van de luchtverkeersleiding. Wat zijn in het geval van zo'n staking nou eigenlijk jouw rechten als passagier? Bij een annulering, een lange vertraging of een gemiste aansluiting van je vlucht heb je helaas geen recht op een vergoeding voor het tijdsverlies. Dit komt doordat een staking door de luchtverkeersleiding volgens verordening 261 2004 een buitengewone omstandigheid is een buitengewone omstandigheid, een situatie waarbij de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat zij niet verantwoordelijk is voor de situatie, omdat deze buiten haar macht ligt. Een luchtvaartmaatschappij heeft simpelweg geen invloed op de staking van een luchtverkeersleiding. Maar let op, bij een vluchtannulering vanwege deze reden heb je wel recht op een vervangende vlucht of volledige teruggave van de ticketprijs. En wat als je te maken krijgt met een vluchtvertraging vanwege een staking door de luchtverkeersleiding? In dat geval heb je bij een vertraging van meer dan twee uur recht op een verzorging in de vorm van eten en drinken en waar nodig, een hotelovernachting. Als de luchtvaartmaatschappij geen foutjes uitdeelt, is het raadzaam de bonnetjes goed te bewaren. Je hebt het recht om deze na afloop te declareren bij de luchtvaartmaatschappij. Twijfel je of je vluchtproblemen zijn ontstaan door een staking van de luchtverkeersleiding? Controleer dan snel je vlucht op EUclaim.nl hey en wij geven je gratis advies. Volg ons op social media en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes van EUclaim. Hey